We zijn bij de Handen de hoogschool van Arnhem-Nijmegen en we zijn aan het p badmintonnen of uh, badminton voor mensen met Parkinson. Ja, we zijn als bond heel erg uh, bezig met diversiteit en inclusiviteit en dit kan daar, is daar voor ons een hele mooie tool in. Badminton is natuurlijk een sport proberen we voor iedereen mogelijk te maken en uh, dit is een heel mooi initiatief wat daaraan bijdraagt. Onderzoek heeft getoond dat mensen met Parkinson die bewegen en sporten, juist minder snel achteruit gaan dan mensen die minder bewegen. En daarnaast doen we echt ook specifiek oefenen op coördinaties, evenwicht, dubbeltaken. Ik denk dat het een hartstikke mooie initiatief is. Dat zie je ook bij Old Stars Badminton. Dat hebben we opgestart als Badminton Nederland. Uh... Ja, daar proberen we gewoon echt mensen die in de maatschappij zijn en net buiten de boot vallen op bepaalde vlakken eh, te ondersteunen om eh, wel, wel deel te nemen. Ik heb altijd heel veel aan sport gedaan en eh, ja, de Parkinson belet toch sommige dingen wel. Maar juist nu is het fijn om eh, toch weer lekker aan de sport te zijn. Ik heb nu zelf 8,5 jaar Parkinson en dan vind ik het toch heel fijn om te zien dat ik toch nog zo goed mee kan. Ja, sport en zorg kunnen elkaar helpen in het, in het herstel of het uitstel van ziektebeeld, omdat zeg maar, dat, dat niet verder uh, ontwikkelt. Ik denk dat sport daar een hele, hele mooie rol in kan spelen en ik denk dat dat uh, ja, heel goed is. Ik zou heel graag als een inspiratie willen zijn voor andere clubs en voor, ook voor andere sporten om mensen meer aan de bewegen te krijgen.